Let's Vandaag ga ik een review doen van Weerse Foundation. Het is lang geleden dat ik een foundation heb uitgeprobeerd. Ik gebruikte in de winter een foundation van Estée Lauder. En die kleur is super bleek. En ja, op dit moment, in de zomer zijn we natuurlijk allemaal bruiner. Dus die kleur sluit eigenlijk niet meer echt aan bij uh, mijn tijn op dit moment. Want ik ben een stukje bruiner geworden. Dus uh, ja, het maakt me echt enorm bleek. Dus als concealer is die nog wel te gebruiken. Maar als foundation echt niet. Dat matcht niet meer met <laughs> de rest. Dus ik ging naar het kruidvat en ik dacht, oké, okay, ik wil een foundation die um, sowieso qua kleur wat donkerder is, maar gewoon lekker makkelijk aan te brengen. Niet te geplamuurd, niet te dikke laag. En toen was ik bij het kruidvat. en ik was aan het kijken en toen zag ik deze foundation van Essence. Het is de Fresh Fit Awake Makeup Healthy Glow with Vitamin Complex and Cranberry Water. Uh, Last up to 12 hours. Um, en dat is wel belangrijk. Want ik wil wel dat het de hele dag blijft zitten. Maar dat je er niet super geplameerd uitziet. En omdat het staat fresh and fit awake makeup Dacht ik nou lekker. een Beetje een freshe glow eroverheen. Uh, dus ik heb deze gekocht. En ik heb de kleur 30. Fresh Honey. Dat was echt een gokje. Want ik kon hem niet uitproberen. Want al die testers waren gejat. Dus <laughs> helaas voor mij. Oké okay, op de Bonnefoy heb ik deze uitgeprobeerd. En wat op de achterkant staat. Zal ik even voorlezen. Breathable texture with awake effect. Let your let your skin healthy glow. Let your skin healthy glow? Oké. Okay. Uh, contains a complex of vitamin B3, E, pro-vitamin B5 en cranberry water. Medium to high coverage without mask effect. It lasts up to 12 hours. Nou, dus dat klinkt. Perfect. En in deze video wil ik hem samen met jullie reviewen. Ik heb op dit moment natuurlijk make-up op, dus dat moet ik er even afhalen. En dan lekker met een blank canvas <laughs> beginnen. Dus dat ga ik even als eerst doen. Ik gebruik een doekje van, trouwens, um, Skin Active Garnier, micellar doekje. Deze vind ik heel lekker zacht. En ja, doet gewoon het trucje om s'avonds je make-up eraf te halen. Oké, okay, dus uh, dit is mijn gezicht zonder foundation. <laughs> het voelt een beetje bloot op dit moment, kan ik je eerlijk bekennen. Maar goed, ik heb nu geen make-up verder op mijn gezicht, behalve mijn ogen. Nou, obviously, en mijn lippen, want dat wilde ik niet weghalen. Heeft ook helemaal geen nut voor deze video. Ik breng gewoon één pompje aan. En we gaan kijken hoe ver we daarmee komen. Want uh, je wilt natuurlijk niet te veel product gebruiken. Maar laten we zien hoeveel coverage we krijgen als ik één pompje gebruik. En een pompje vind ik trouwens echt ideaal. Want het blijft schoon, het is gewoon clean. Weet je, je hoeft niet met je vinger in een potje of wat dan ook. Je kunt het makkelijk doseren. Oké, okay, ik heb het hier op mijn hand. En nu ga ik het aanbrengen zoals ik het normaal gesproken altijd zou aanbrengen. Ik doe altijd gewoon uh, wat op mijn cheeks. En op mijn voorhoofd een klein beetje. Niet te veel. Vooral mijn neus. Mijn neus heeft dat echt nodig. Een beetje langs mijn neus. Op mijn kin. En ik ga hem ook gewoon lekker als concealer gebruiken. Want dat zien we ook meteen. Of dat helpt. Zo... So. Misschien nog een beetje hier. Oké, okay, en dan begin ik gewoon met het blenden over mijn gezicht. Met een um, foundation kwast. Ik vind dat zo lekker. Een beetje... Ja, ik weet niet. Het, het voelt gewoon fijn. Het is fijn om een ronde kwast te hebben. Ik verdeelt het makkelijk. En zoveel tijd hebben we vaak niet s ochtends. Zo, en dit is het effect... Als ik één popje heb aangebracht op mijn gezicht. En wat ik merkte was dat het heel makkelijk was uit te blenden. Het voelde heel fijn op mijn huid. Heel soepeltjes. Heel glad of zo Heel prettig. En ik heb aan één popje denk ik ook echt wel genoeg. Want ik wil ook niet zo'n heel geplamuurd gezicht in de zomer. Dat is helemaal niet lekker. Um, en ik vind de kleur ook eigenlijk heel erg mooi. Ik vind de kleur um, goed passen bij mijn gezicht eigenlijk. En we gaan hem sowieso nog... Weet je, je gaat niet zo rondlopen natuurlijk. Want... Um, er gaat nog een lospoeder overheen. En een beetje contouring. En een beetje blush. Dus dat moet er eigenlijk nog bij. Uh, maar ik vind het wel heel prettig. Ja, hij voelt heel prettig op je gezicht. Beetje alsof het ademt. Alsof het niet echt zo'n dik plakkaat is. Terwijl hij toch wel wat coverage geeft. Ik vind niet dat hij superveel coverage geeft. Dus uh, er staat medium to high coverage. Misschien als je nog meer product aanbrengt. Dat hij dan nog beter... Uh, covered, want ik zie wel dat er nog ietsje rood doorheen komt. Dus ik zou eerder zeggen medium dan full coverage. Maar op zich is dit prima voor de zomer. Want je wil ook niet te veel uh, dekking hebben. Je wil dat het een beetje fris en glowy uitziet. Um, ja, hij matteert niet. Dus uh, de glans van mijn gezicht, bijvoorbeeld van mijn neus... Ik heb altijd wel een beetje glimmende neus. Uh, zie je er zeker wel doorheen komen. Dus geen matterend effect. Maar dat wilde ik ook niet. Ik wilde geen matterend effect. Want dat doe ik wel met poeder. Dat zoek ik niet in een foundation. Ik ga het gewoon afpoederen. En daarna vervolgens. Uh, komt daarmee de matheid de, ja, de snap je? Dus um, je kunt er ook nog een beetje foundationpoeder overheen doen of wat dan ook, wat je ook hebt. Uh, maar ja, ik, uh, het voelt wel prettig. En uh, ja, de kleur is prima. Hij is niet te donker. Ga nooit voor te donker. Liever ietsje lichter dan iets te donker. Want donker, dat is heel moeilijk weer terug te brengen naar lichter. En dan ziet het er ook echt zo gemaakt uit. Dus liever net iets aan de lichte kant. Dat je een beetje met blush en contouring en bronzer, wat je ook hebt, uh, het op kleur kunt brengen. Maar uh, ja, ik vind de kleur, de kleur spreekt mij wel aan. En hoe hij voelt op je huid, dat hij niet te dikker is, vind ik ook heel prettig. Oké, okay, ik ga even de rest van mijn make-up er overheen aanbrengen. Even een beetje uh, losse poeder en een beetje contouring en een beetje blush. En dan zien we ook meteen of dat een beetje samen gaat met de rest van mijn make-up. Ik, ik heb even wat contouring aangebracht en een beetje blush om mijn gezicht een klein beetje iets meer diep hangen. Diepgang diep te geven. En um, ja, hoe zeg je dat? <laughs> iets meer schaduw. Hè? Dat bedoelde ik. Iets meer schaduw te geven en iets meer kleur. Als je bij de foundation stopt, dan um, ziet het er heel vlak uit. Weet je? je hebt geen gezonde kleur op je gezicht. Je gezicht is echt één kleur. En geen elk gezicht is natuurlijk één kleur. Je, hebt... je wil gewoon ja, net dat beetje extra nog toevoegen aan je gezicht, dat het er een beetje gezond uitziet. En niet dat je lijkbleek like, rondloopt. Um, maar wat vind ik van de foundation? Nou, ik ga het even op mijn hand proberen te demonstreren met um, de structuur van de foundation. Want ik vond deze wel heel fijn. Um, even kijken of ik kan inzoomen. Ja. Zoals je ziet, hij is best wel vloeibaar. En um, ja, hij blendt heel makkelijk uit. Vind ik echt een... Vind ik vind het echt, ja, echt een dikke plus. Hij matteert dus niet. Maar dat vind ik fijn. Ik vind het fijn dat hij een klein beetje een glow geeft. Al is die glow niet super erg aanwezig. Maar net genoeg denk ik. En um, hij biedt dus wel coverage. Maar niet full coverage. Maar dat vind ik ook. Ja, vind ik heel prettig. Zeker voor de zomer. Je wil gewoon op de, in de zomer gewoon een beetje luchtige summer look en feel. En, en net ja, een beetje kleur op je gezicht aanbrengen. Maar niet te veel geplamuur. Dus daar is deze van deze denk ik heel goed voor. Wat heb ik ervoor betaald? Volgens mij echt 3,50 euro of zo. 4,50 euro misschien. Uh, dat ze echt de prijsjes die we gewend zijn natuurlijk van Essence. Want daar betaal je echt uh, geen drol voor. Dus wat vind ik van dit product? Zou ik het aanbevelen aan mijn vriendinnen? Ja, ik denk wel dat ik het echt zou aanbevelen. Als mijn vriendinnen nog een foundation zoeken die niet te veel bedekt, Niet te veel masker effect geven. Dan is deze foundation heel makkelijk. Je hebt hem zo aangebracht. Want hoe lang zijn we nu bezig? Nou ik denk misschien 10 minuutjes. Je hebt hem zo aangebracht. En hij blendt heel makkelijk met je huid. En, um, ja ik, ik weet niet. Ik vind, ik vind het gewoon een heel prettig product. Het voelt gewoon fijn. Het voelt niet te dik. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. Ik had dus de nummer 30 Honey. En ik denk dat die precies goed is. Dus uh, ik zou zeker niet donker of lichter gaan. Er zijn nog wel twee lichtere kleuren. Dus stel dat je echt een super lichte huid hebt, dan moet je daar echt wel naar kijken. Ik ben natuurlijk al wel een beetje bruin geworden inmiddels. En die vitamines die ze hebben toegevoegd, is natuurlijk mooi meegenomen. Niet dat je daar echt oprecht iets van gaat merken. Maar je weet je, het kan geen kwaad. Dus ik denk, uh, ja, doe maar gewoon lekker. Stap het er maar in. <laughs> dus goed, dit was de review van de Fresh Fit Awake Makeup. Um, ja, ik vind het een aanrader. Dus zocht je nog een foundation die een klein beetje bedekt. Niet te veel, niet te veel masker effect. Dan is dit zeker een aanrader. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als het zo was, geef een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal als je vaker van deze video's wilt zien. En um, heb je nog vragen, tips, suggesties of wat dan ook. Let me know, vind ik heel erg leuk. Voor nu bedankt voor het kijken en tot snel. Bye!